Maandagavond 6 december. Er is geen klap te doen op DVS. Het is pikken, pikken donker. Er wordt niet getraind. Het is werkelijk uh, bizar. Maar ja, goed, er staat wel wat te gebeuren, denk ik toch, deze week. En wel uh, 10 december, uh, Mark en Johan. 10 december, de grote geel-zwarte kerstpub quiz in de kantine. Helaas, u mag er niet bij zijn als mens, maar natuurlijk wel digitaal. Kijk eens, en over digitaal gesproken. Ik ben zelf een digibate. En ik probeerde verleden jaar. Uh, probeerde ik dus. Uh, uh, mee, mee te doen. Maar. <laughs> dat mislukte gewoon. Ik, uh, ja, ik deed iets uh, verkeerd kennelijk. Dus. Ik nee, denk dat, dat het toch dat, wel handig is. om even uit te leggen hoe of wat. Dat is misschien wel even goed. Maar er zijn meer mensen die dat. Uh, want het was voor ons ook de eerste keer. We moesten even kijken. Uh, het werkt zo: je gaat naar het DVS-TV-kanaal op YouTube. Onder in de tekst zit dan de link met het antwoordformulier en daar moet je je registreren. Daar kun je ook je antwoorden invullen. Dan kunnen wij na afloop zijn we heel snel klaar met nakijken, want dan gaat het allemaal automatisch. Alleen als je dus met vier, vijf mensen in één ruimte zit, dan heb je dus allemaal je tablet of je telefoon nodig om dat antwoordformulier te doen. En als je daar helemaal niet uitkomt, kun je ook gewoon een briefje opschrijven. Uh, ronde 1, vraag 2, antwoord C. Dat kun je ook opschrijven en dan moet Ik je het gewoon... Uh, ja, hekken weer vragen. En, en dan, dan, moet je alleen, uh, dan moet je gewoon zelf even bijhouden welke je goed hebt. Want dat moet ik ook nog even zeggen. Vorig jaar hebben we met de antwoorden geven wel een beetje een foutje gemaakt. Want we hebben toen niet gezegd, uh, ronde drie, vraag vier. Uh, we, we zijn ze zomaar uh, achter elkaar afgegaan. Dus op een gegeven moment waren mensen een beetje de kluts kwijt. Maar dat hebben we nu geleerd, joh. Dat, dat gaan we nu zeker beter doen. Ja. We gaan dan oefenen drie avonden lang. En, uh, vrijdag wordt een hele show. Eerlijk waar, kun je een puntje aanzuigen. Gaat helemaal perfect lopen. Hey, zeg jongens, uh, uh, dus bij de slimste mensen heb ik soms wel eens het idee dat ze, hey, diegenen die meedoen daaraan, uh, dat die zich enorm uh, voorbereiden. Hè? Want uh, weten ze opeens enorm veel over films of wat dan ook. Uh, heb je een aanwijzing dat je je ook uh, zou kunnen voorbereiden in de richting van die pubquiz? We voorbereiden, je algemene kennis bij spijkeren. Lees de winkelen ens klopt die nog even door. Die kennen we nog van vroeger. Digitaal waarschijnlijk zal die ook bestaan. Uh, lees kranten. Eén uh, tip van de sluier. Het is wel makkelijk als je wat ouder bent. Het is wel wat, wat historie wat naar voren komt. Kijk eens aan. En uh, Mark, uh, even een vraag voor jou. Uh, kunnen de mensen in de kantine in heaven, in, in de hemel, kunnen die ook meedoen? Ja, als het wifi-signaal een beetje goed is, dan moet dat helemaal lukken. Ik heb dat allemaal geregeld. Nee, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Nou nee, ja, uh, uh, dat zou wel heel mooi zijn, maar uh, nou ja, we, we gaan het zien. We gaan het zien. Ja. Tussen twee haken, mijn complimenten voor het uh, fantastische uh, gedicht uh, daarover. Uh, ja, echt werkelijk geweldig. Hebben jullie uh, nog, nog iets te melden waarvan je zegt... Nou, dat, uh, dat, dat moet ik toch echt zeker kwijt. Uh, ja, de belangrijkste spelregel natuurlijk. We werken allemaal zonder Google. Ja. We kunnen het niet controleren, maar het is de bedoeling dat je het allemaal uit je hoofd doet. Misschien samen of met je hele familie, maar geen hulpmiddelen. Geen woordenboeken, geen Google, uh, geen zoek andere zoekmachines. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. En 10 december valt op een? Vrijdag. vrijdag. vrijdag. Aanstaande vrijdag. Vrijdagavond om? Om 8 uur. Uh, dus uh, vanaf kwart gewoon aanzetten. Om 8 uur begint hij. En dan leggen we het allemaal nog eventjes uit. Dat spreekt voor zich. Maar wat vooral belangrijk is, we doen het ook een beetje om. Uh ja, het is natuurlijk de Sinterklaastijd, kersttijd, het is donker, we kunnen nergens naartoe. Maar toch een beetje het, het weigevoel te, te creëren, hè? net als uh, spelletjes rond de haard, is met z'n allen een pubquiz doen, is gewoon hartstikke leuk. En wel belangrijk, er zitten ook niet specifieke DVS-vragen bij, of wat dan ook, dat je hier minstens 50 jaar lid moet zijn om dat te weten en dat soort dingen. Iedereen kan meedoen, alle leeftijden, en je mag ook samen met iemand meedoen. Dus uh, volgens mij moet het helemaal goed komen. En mag je thuis ook beginnen met indrinken? Ja, dat, dat doen wij vanaf dinsdagmiddag. Maar dat, moet je, dat ligt voor iedereen een beetje, ja, hè, dat, is persoonlijk, dat is persoonlijk. Ja, we wilden inderdaad niet te vroeg beginnen, gewoon pas dinsdagmiddag. En dat we dan, dan vrijdag, dat we dan de kelen gesmeerd hebben en dat we dan de vragen duidelijk kunnen stellen. Ja, nee, dat is echt. Maar indrinken mag en wordt zelfs aanbevolen. Goed, oké okay, jongens, bedankt. Bedankt voor dit interview. Helder. Oké. Okay. Allemaal meedoen. Vrijdag wordt hartstikke gezellig. Acht uur inschakelen en uh, zet wat lekkers op tafel. Schenk een drankje in en we hopen jullie allemaal te zien. Tot dan. Tot dan.